Een hele hele goede morgen. Welkom bij de YouTube-vlog van de Stofjes. Ik klap wel, maar ben ik helemaal niet, uh, niet blij. Het ging. Uh, je kent dat soms wel, dan ga je lopen en dan uh, krijg je zo'n steentje onder je voet. En uh, dat is oud, doet pijn. Nou, dat had ik al bij mijn eerste rondje. Natuurlijk is het risico als je in het bos loopt is te groot. Met allemaal die dennenappeltjes, stokjes, noem maar op wat je allemaal kan, kan vinden. Tja, en vandaag had ik hem zelfs twee keer. Dus de, de eerste keer was al behoorlijk pijnlijk. Nou, ja, het kreeg ik nog een keer in de tweede rondje, nog een keer eentje. Ja, dan, dan loopt niet meer fijn. Dan, uh, dan kun je beter stoppen, want dat heeft geen zin. Dan uh, nee. Dan loop je geforceerd en ben je niet lekker aan het lopen. Dus, ik heb hem afgekapt. Twee rondjes mag gelopen. Goed, um, we gaan even naar de fitness. Uh, even door. Dus dan gaan we daar eventjes kijken hoe dat het daar gaat. Nou, het is vroeg. Dus ik verwacht het niet al te druk. Dat zou je meemaken, zeg Baba. Baba? Nee, ik denk het niet. Zonder morgen, dan valt het denk ik wel mee. Dus, uh... Maar goed, we zullen zien. We zullen zien. Ja, het was in ieder geval niet helemaal een succes. Oh, ik heb uh, trouwens, uh, ja, normaal gesproken hoor je het natuurlijk nooit. Maar uh, Ik had vanwege. Uh, nieuwe speakers in de auto gezet. Dat was wel uh, nodig. Iedere keer als het dan geluid aan was, was het aan uh... één uh, box. en dan moet je gewoon het nu uh, doen. Dus van de week uh, nieuwe besteld, erin uh, gezet en uh, weer uh, topzout. Dus het gaat helemaal uh, gaat leuk worden in de auto. zijn natuurlijk, hebben er niet zo even mee, mee te maken. Dan krijgen je te maken met, uh, met bepaalde rechten op YouTube. Kijk, als ik het uh, binnen zijn huis hou, dan uh, maakt het niet uit, dan kan ik er muziek opzetten wat ik wil. Maar als ik het ga delen, in dit geval met jullie, ja, dan ga ik daar, uh, daar, daar, gaan, daar, gaan daar recht over. Uiteindelijk, als ik groter word, als dit betaald wordt, uh, bla bla, noem maar op. Nou goed, uh, dat is niet, dus eigenlijk kan nog geen kwaad, maar op het moment dat er ja, bij wijze van spreken een keer een, een iets zou gebeuren waardoor dit naar voren komt, ja, dan gaan de de, de, de betalingen van wij spreken deze gaan dan naar, die, naar de auteur van het liedje. Dus ja, daar moet je maar uitkijken. Dat is ook de reden waarom dat je op uh, YouTube uh, heel weinig muziek hoort van anderen. Uh, of het moet uh, met toestemming zijn. Zodat de, de, de, de, de eigenaar van het liedje jouw toestemming geeft om het uh, vrij te mogen gebruiken. Ja, dat, gaat natuurlijk, dat doet natuurlijk eigenlijk volgens mij niemand, zeker niet als je bij wijze van spreken zeg maar, een enzo kanal hebt met zoveel miljoen viewers. Ja, die, gaat het, die gaan ze natuurlijk nooit zeggen. van ja, Je mag het gebruiken. Voor niks. Dus. Maar dat, ja, dat moet je wel rekening houden. Nou, vandaag. Vorige week met voetballen een goede zet gedaan. We bond van Alster, 4-0. Het voilà. was even een leuke wedstrijd en vooral die terugreis dan in de bus. Oh gezellig. Gezellig. Nou, vandaag nog uh, kampong. Dus, uh, ook nog een in, uh, in club waar we wat mee te, te dealen hebben. Dan moeten we eventjes wat rechtzetten. zetten. Maar daar hadden we ook uh, vloer met 3,00 geloof ik, of zo. Maar We waren op dat moment ook uh, niet heel erg uh, geweldig. Maar, ja, ze spelen het gewoon fantastisch uit. Dat hebben ze ook gewoon goed gedaan. Alleen uh, vandaag zijn de rollen omgedraaid als het goed is. Daar hoop ik in ieder geval wel op. Kijk, wij zitten natuurlijk wel uh, op dit moment in, in, in een flow. We hebben tegen, nu tegen, tegen club gewonnen die uh, normaal gesproken ook gewoon, ja, gewoon goed zijn. Maar uh, wij zijn uh, de laatste tijd uh, gewoon net iets beter, efficiënter ook. Uh, doelpunten vallen nog makkelijker. We komen er makkelijk, makkelijker aan uh, dan, uh, dan voor, een, uh, voor een paar maanden terug ze dus hadden het allemaal mee in uh, het winnen van hun wedstrijd zo nou ik ben uh, alweer aangekomen bij de fitness dus bij deze uh, Dan ga ik hem even achteruit zetten. <laughs> en dan ga ik even afsluiten. Zo, hij staat in het hok. Ga je even afsluiten. Ik zeg uh, tot de volgende week. Oh ja, dat was mijn uh, vergissing. Ik zei vorige keer uh, dat dit de honderdste was. Nee, dat is niet waar. Volgende week is de honderdste pas. Sorry, my mistake. Dus, uh, uh, nou, volgende week, dan hebben we de honderdste. Yeah. Dus, ik zeg uh, nogmaals eventjes, uh, duim omhoog. Even abonneren op het kanaal. Gaan we volgende week de 100ste eventjes vieren. Uh, hoe dat ik dat doe, dat weet ik niet. Ik kijk wel. Wordt het uh, ook zoiets als dit? Uh, of wordt het met. Uh, Laat ik, uh, ik weet het niet. Laat maar. En in ieder geval volgende week is de 100ste. Dus. Oh ja, en ik moest iemand even noemen. Dirk Pijnenburg. Hij wilde dat ik hem even noemde, Nou, bij deze. Dag Dirk. Tot straks. En uh, we gaan het meemaken vandaag. Ik zeg tot de volgende keer met wel een bekende korte ciao.